In 2015 zei je, nu is het een andere mensen. Maar we zijn twee jaar later en hier zijn we weer. Ja, oké. Okay. Het uh, ja, toeval bestaat niet, maar in dit geval wel. Acht maanden geleden was ik in Keulen een concert in bezoek en uh, liep tegen deze Londense band aan Desperate Journalist. Die uh, zojuist daarnet hebben afgesloten. En uh, ja, ze zeiden van, we krijgen geen voet aan de grond in Nederland. Toen zei ik, nou ja, weet je wat, dan wil ik die, uh, die uitdaging wel aangaan. En uh, misschien nog een keer een concert organiseren. Nou, het is uit de hand gelopen. Vanavond vijf bands hier in de reunie. Ruim 250 mensen binnen. Ja, ah, dit, uh, dit is top. De problemen of uitdagingen van het organiseren van Geleen calling ja. zijn die deze keer anders aangepakt? Nee, we uh, zijn precies hetzelfde. De administratieve last is een doren in mijn oog. Uh, we hebben sinds hele lange tijd ook weer voor beveiliging moeten zorgen van haven. En dat is prima, want we willen een veilig concert aanbieden, maar het kost wel veel geld. En uh, ik mag gerust zeggen dat je 50 tickets moet verkopen om alleen al de beveiliging terug te verdienen. Dat zijn prima jongens, maar in deze tijd heb je beveiliging nodig. En, uh, maar hetzelfde, de BTW, de Bumer Stemra, alles is er nog steeds. En uh, ja, particulier initiatief is dan niet makkelijk. Nu het set-up poppodium Volt wordt ondergebracht bij de domeinen, is dat voor geleen niet weer een nieuwe kans om een alternatief nieuw poppodium op te bouwen? Nou kijk, nee hoor, dat heb ik al eens eerder gezegd, het kan allemaal prima naast elkaar bestaan. Uh, Volt, ja, prima popoerien, we komen vaker. Maar ik vind ook dat ze recht hebben op een stukje zelfstandigheid uh, om vooral om te bewijzen dat ze het kunnen. Uh, want ja, uh, dat kun je alleen maar door zelfstandigheid. Ik kan niet ontkennen dat uh, hier in Geleen hier gebeuren mooie dingen. Dat, dat weet iedereen met Mama's Bride en podiumvrees. Maar dat geldt zeker voor uh, zo'n avond als vanavond. Geleen heeft die story en zit er niet. Dat is wel een hele krasse uitspraak. Ja, dat bedoel, uh, dat heb ik niet uitgevonden. Maar Geleen heeft gewoon die story als je kijkt naar Pinkpop. En uh, ja, kijk, iedereen denkt daar aan terug. En ja, ik vind het zelf ook persoonlijk jammer dat Pinkpop... Uh, meer in de, in de parkstadomgeving zoekt en minder in Geleen. Ik heb hoge verwachtingen van de Hanof, dat, uh, dat daar uiteindelijk mooie dingen kunnen gebeuren. Met 1400 mensen kun je daar ook mooie concerten organiseren. Ja, ik zou bijna tegen Pinkop zeggen, kom op, het hoort hier thuis. Maar we hebben een schitterend poppodium in Sittard. We hebben met de Pitpool Theater en de Carrousel Theater, maar vooral hier met de Reunie hebben we prima poppodia. En uh, het wordt tijd dat we dat trots gaan uitdragen. Uh, Maastricht is heel goed bezig, Heerlen is heel goed bezig. Maar het wordt tijd dat popmuziek terugkomt naar Sittard gelegen. In 2018 bestaan we tien jaar en het zou natuurlijk raar zijn als we er niks aan doen. Het zou raar zijn als we vanavond zouden zeggen leuk, wat een band uit Londen, wat een band uit Brussel, wat een Italianen. En dan zou ik nu moeten zeggen we stoppen uh, in dat tiende jaar, dat kan niet. Popstad zit het geleen leeft.